welkom bij iedereen kan haken we gaan vandaag de sunset stitch haken en de sunset stitch is zo leuk maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar de video's van iedereen kan haken um, ja er wordt zoveel er zijn zoveel leuke steken om uit te proberen en ik probeer zelf ook iedere keer met andere haaknaalden te haken bij welke wol en de sunset stitch ja het is echt engels, hè? sunset uh, lijkt op uh, een sunset omdat uh, hier dus eigenlijk deze stokjes net boven die rij uitkomen maar eerst wil ik jullie natuurlijk hartelijk bedanken voor het kijken naar iedereen kan haken, de duimpjes omhoog en abonneren uh, daardoor kan ik ook elke keer nieuwe steken bedenken of ja ik bedenk ze natuurlijk ook niet zelf het zijn allemaal gewoon um, deze video gaat over vaste en halve stokjes dus de sunset stitch zo ga ik hem noemen um, ja die lijkt eigenlijk een beetje opgebreid omdat hier dus zo mooi die steek opkomt komt te vallen en de achterzijde die zal ik ook even goed laten zien die is ook heel mooi en aan de achterzijde maak je de halve stokjes dus um, ja ik heb nu ik ga nu een woondeken van maken omdat het eigenlijk heel goed leent omdat ik nu haaknaald nummer 9 uh, heb gebruikt haaknaald nummer 9 en daar is de wol ook heel goed voor geschikt um, want dan krijg je ook echt een lekkere soepele, ja wat je ook wil maken je kan er een vest van maken een woondeken nu ga ik dus een woondeken maken um, het zijn maar twee toeren dus het, uh, ik leg het dadelijk in de tutorial helemaal rustig uit zodat je het ook goed kan volgen ik ga heel even het licht aanzetten, kijken of het beter is. Nee, toch niet echt. Dit is mooier. Um, als ik de tutorial eigenlijk gewoon van de begin af aan uitleg, dan kan iedere beginner deze uh, woondeken maken. Um, ja het, het valt heel soepel het is een hele mooie steek hij is per toeval door mij ja ontdekt, ontdekt um, ik heb natuurlijk de happy muts gehaakt, maar um, toen dacht ik gewoon van het moet nog makkelijker kunnen uh, ook een beginner moet deze steek kunnen leren dus het is gehaakt, maar um, ja het is net gebreid het is echt een uh, hele fijne soepele steek je haakt de sunset stitch uh, met haaknaald nummer 9 en dan denk je ja hoe kom ik nou toch aan zo'n haaknaald ik heb bewust uh, een keer uh, een setje bamboe haaknaalden besteld bij Aliexpress en toen kreeg ik dus een hele set binnen en als je dus die hele set binnen krijgt ja dan ben je eigenlijk ook wel heel erg blij want daar zitten heel veel maten in en uh, ik zal de link van AliExpress eronder zetten dus ik heb hier haaknaald 9 uh, ja al die even kijken hoe dit is haaknaald oh dit is haaknaald 3 hij lijkt natuurlijk nu even dun omdat ik eigenlijk nu uh, de woondeken op haaknaald nummer 9 heb gehaakt uh, dus deze wordt het haaknaald nummer 9 je hoeft natuurlijk niet die set te bestellen maar ik uh, zet het linkje even onder de video zodat uh, ja dan uh, kan je weer lekker vooruit en ik ben eigenlijk begonnen met uh, bamboe of houten ik weet niet of het bamboe of hout is, haaknaalden te bestellen omdat ik uh, eigenlijk uh, als ik uh, met een werkje bezig was en ik ging het vliegtuig in dan kon ik gewoon niet meer verder haken en op zich vind ik het ook lekker licht het, uh, in het begin denk je oh een beetje stroef, maar zo gauw als dat je eigenlijk drie toeren verder bent, dan zijn ze gewend. Of je haalt het even door je haren heen. Het is eigenlijk net als een schuifspeld die af en toe niet meewerkt. Maar als je dan eenmaal uh, glad is, zeg maar, en gewend aan je wol, ja, nou, dan haak je er echt heerlijk mee weg. Maar je kan natuurlijk je eigen haaknaalden gebruiken, wat je ook wil. Het is maar een tip. En uh, ja, ik ben eigenlijk wel heel blij met dit uh, zakje van AliExpress, dus de link van AliExpress zal ik onder de video zetten je hebt natuurlijk ook nog nodig een schaartje een centimeter en dan gaan we beginnen met de losse ketting, tot zo je hebt nog nodig om een woondeken te kunnen haken van de sunset stitch um, Ellison en May, dus deze is van Action die is 100% polyester uh, ik dacht eerst van oh, nou dat is echt helemaal niet fijn maar ik moet zeggen met uh, ja, haaknaald 9 daar ben ik gewoon eigenlijk heel erg blij mee want hij voelt echt wel heel soepel aan maar goed het is dus wel 100% polyester en er zit 970 meter op die gigantic cake uh, zelf heb ik er twee gekocht en dan heb je dus natuurlijk bijna 2000 meter wol dus dan kan je een lekkere woondeken van haken en de sunset stitch ja die is gewoon echt heel goed te doen voor beginners dus als je twee van deze bollen haalt en met één kan je ook nog uh, een heel eind komen maar met twee bollen wol en dan uh, zal ik onder de video de afmetingen zetten hoe ver ik ben gekomen en hoeveel uh, ja hoeveel wol je daarmee, of hoe ver dat je met je deken kan haken en dan gaan we nu met de opzetketting beginnen met de losse ketting je hebt dus nodig een schaartje een centimeter, nu heb ik oh ja een centimeter dan kan je even meten hoeveel dat je komt uh, ik had 95 steken opgezet en dan kwam ik mee op 90 centimeter maar ik zal nu uh, het aantal steken tellen wat ik met 20 centimeter haak dus we beginnen even kijken of ik het licht even uit moet doen is misschien beter opzet lus en dan gaan we tot centimeter losse haken en het moet een oneven aantal zijn. Dus een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, elf, twaalf, dertien, veertien, vijftien. 16 17 18 19 en dan gaan we even meten hoe ver dat we zijn ik heb iets meer dan uh, 20 centimeter en dat is ook eigenlijk heel goed want die Oneven steek, oh, het schiet de hele tijd weg. Ik heb nu 19 los opgezet en dan heb je 20 centimeter. Want die laatste, die oneven steek, dit is de opzet eigenlijk. Uh, de eerste steek en dan steek je in deze steek in, dus je steekt eigenlijk nooit in waar je lus uitkomt, je steekt in die tweede steek in en dan gaan we allemaal vaste maken dus je had 19 steken en dan moet je 18 steken nu uh, op de losse ketting zetten dus 1, 2, het zijn vaste, 2 vaste drie vier vijf en dan haak ik even tot het eind en dan zie je me dadelijk weer terug kijk ik ben nu op het einde van de Vaste. Ik heb nu 16 vaste. Dit is de 17e en dit is de 18e. Dus hoeveel steken dat je op opzet, dat maakt niet uit als je mijn een oneven aantal pakt. Dus uh, als je 95 uh, losse ketting maakt, dan maak je 94 vaste op die losse ketting kijk en dit is 20 centimeter ongeveer hoor kijken nog een keer Ja, dit is 20 centimeter dus als je allemaal lapjes wil maken van 20 centimeter kan ook wat je ook wil dit is echt de uitleg van de steek van de sun, sunset stitch sunset stitch nou het, het klinkt eigenlijk helemaal niet lekker maar ik vind het echt een Zonsondergang steek en dit is je eerste rij met vaste. Dan gaan we nu naar de tweede rij: tweede toer met twee lossen: 1-2. En dan gaan we aan de achterkant van het werk. Daar gaan we um, iedere keer een steek overslaan en twee halve stokjes maken we slaan deze over dus die eerste steek slaan we over en dan gaan we in deze tweede steek hierin gaan we twee halve stokjes maken 1 2 dan sla je weer een steek over en dan gaan we twee halve stokjes maken en je kan dus met deze steek de sunset stitch, kan je dus met iedere soort wol kan je die haken dus dan ga, kan je ook met royal haken of met haaknaald nummer 4 als je dat mooie vindt um, ja, dan heb je gewoon meer een langere losse ketting nodig als het maar een oneven aantal is je slaat nu na die twee halve stokjes één steek over en dan ga je weer in die volgende steek ga je twee halve stokjes haken. En dan sla je weer één steek over en weer twee halve stokjes. En zo maak je de hele toer af. ik ben nu op het einde van de toer en ik heb nu 8 uh, groepjes van halve stokjes dus 1 2 3 4 5 6 7 8 en in de laatste steek dus je slaat weer een steek over dan maak je een half stokje en dan is dit de tour 2 van de Sunset Stitch. Ja, ik moet er wel even aan wennen nog aan de steek. Maar ik vind het wel heel leuk om een steek een naam te geven. Want uh, hij lijkt uh, een beetje op de Star Stitch. Maar dat is het niet. Uh, iemand zei: Het lijkt op een lotusbloem. Maar ja, daar kon ik eigenlijk niet zo goed de naam op bedenken. En de Sunset Stitch. En als je deze steek nou maakt, zet dan ook de. Uh, bij de foto op social media uh, de hashtag erbij uh, met hashtag Sunset stitch dan komen al die steken op Instagram of op Facebook bij elkaar we gaan nu naar toer 3 toer 3 beginnen we met 1 losse en dan keren we het werk en nu gaan we allemaal vasten maken in de achterste lus en toe 3 is eigenlijk weer gewoon allemaal vaste en dit is dadelijk de herhaling dus we zijn met een losse omhoog gegaan en je gaat nooit insteken in waar je lus uitkomt maar je pakt die volgende steek in de achterste lus maak je nu allemaal vaste. En omdat het met haaknaald 9 is, is het echt wel een lekker opschietprojectje. projectje. En de wol leent zich echt hier heel goed voor. Ik merk gewoon dat dit ook echt lekker weghaakt. Zie je? Ik ben nu gewoon aan het praten. En zo snel als ik het doe, ja dat hoeft helemaal niet. Zet de video langzamer en uh, ik zet ook altijd ondertiteling aan op de video zodat uh, als je ergens stopt of zo dat de ondertiteling lekker blijft staan en dan kan je gewoon met je ipad of achter je laptop uh, lekker doorraken dus toer 3 is in achterste lus allemaal vaste en dan zie je dat er eigenlijk al een randje komt maar dadelijk krijg je nog een mooier randje en dan zal even het voorbeeld pakken zie je hoe mooi dit die randjes dan naar boven komen nou, ik maak even de toer 3 af en dan zie ik je op het eind Dan zie ik je weer terug tot zo ik ben we op het einde van de derde toer en zorg dat je ook goed het einde De toer pakt en dat je je steken telt. Dit is de 17e steek en nu de 18e steek. En dan weet je gewoon oh, mijn zijkanten blijven netjes recht doordat je die steken kunt tellen als je dat wil. En anders zet je een steekmarker op het laatste erin, dus eigenlijk waar je eindigt, dat je even een steekmarker erbij zet. Dus stel je eindigt hier, dan zet je hier dus even een steekmarker in, kijk en dan maak je de volgende toer. haast heeft helemaal geen zin, je moet eerst proberen de steek onder de knie te krijgen en het is geen moeilijke steek het is gewoon uh, eventjes yeah, even goed kijken en kijk de hele video af, dat scheelt ook altijd maar nu gaan we dus naar de vierde toer We beginnen de vierde toer met twee lossen, en het zijn ook maar uh, twee toeren, dus toer 3 en toer 4 herhalen zich de hele tijd. En we hebben nu dus hier zie je in die: dit is de achterzijde van je deken of van je steek uh, hierboven. Hier moeten we precies eigenlijk die twee halve vaste weer inzetten dus je slaat deze steek over en je zorgt dat je boven die twee steken van die vorige toer kijk hier hier zijn die twee um, halve vaste ingegaan en dan moet je zorgen dat je hierboven die twee halve vaste weer inzet dus twee halve vaste in een steek en dan pak je wel gewoon de twee lusjes en deze sla je over en dan ga je weer twee halve vaste dan oh, nou schiet mijn haaknaald eruit en lekker rustig blijven haken en straks kan je deze steek gewoon bij de tv en daarom vind ik hem toch wel heel fijn op zijn tijd vind ik het heel fijn om een deken um, te haken gewoon bij de tv lekker een dekentje haken niks mis mee als ze zeggen wat wordt het ja, gewoon ik ben lekker aan het haken een woondeken Deze toer, toer 4, die haak ik nu helemaal af. je kan ook terugkijken dat je goed die steek overslaat. En goed zorgen dat je op het einde de laatste steek pakt, maar ik zie je op het einde van de vierde toer. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de vierde Toer. En we gaan het laatste groepje maken dus we hadden acht groepjes van twee halve vaste um, deze sla je weer over een steek en dan pak je die laatste steek en is altijd een beetje moeilijk, tenminste moeilijk, ik vind het altijd lastig te zien maar als je hier dus een steekmarker in had gezet dan dan kan je het ook zien en dan maak je nog een half stokje en dan zorg je dat je weer 8 van die groepjes van twee hebt als je dus lapjes van 20 centimeter haakt dan is het langer ja dan heb je meer groepjes um, toer 3 en 4 uh, herhaal je iedere keer en nu gaan we dus draaien en gaan we naar toer 5 en dat is hetzelfde als toer 3 We gaan nu naar de vijfde toer met één losse en dat is hetzelfde als toer 3. En misschien weet je het nog, je gaat dan in de achterste lus ga je haken en niet die uh, je pakt niet die uh, lus waar je haakt naar waar je draad door komt, maar die volgende die steek je in en daar maak je allemaal vaste. in De achterste lus ga je vaste maken. Dit is toer 5, en die is hetzelfde als toer 3. In de achterste lus allemaal vaste en ook een beginner kan dit alleen. Die snelheid: ja, daar moet je nu even niet op letten. Ik ga misschien nu heel snel, maar uh, ja, ik haak natuurlijk al uh, best wel lang. En ik zie je op het einde van toer 5, zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de vijfde toer. En pak goed de laatste lus. En ik vind op het eind, ja, dan steek ik gewoon in, zodat het lekker stevig is. Zo. Dit is dus de vijfde toer je ziet dat al een hele mooie kijk alsof het gebreid is dat je zo'n mooie ribbelronde krijgt en ik ga nu even en je ziet ook een beetje echt die sunset stitch hè? dat het zo mooi bij die bij die breide steek boven de sunset net alsof er een zonnetje boven het water uitkomt ik ga nog even toer 6 mee uitleggen en dan zie ik je dadelijk weer terug tot zo, we beginnen aan toer 6 met twee lossen. Dus de even toeren zijn hetzelfde, en de oneven toeren zijn hetzelfde. En dan zoek je weer um, eigenlijk die steek op waar je dus twee steken in hebt gezet van de vorige toer. En dit is weer de evensteek en dit is eigenlijk de achterkant dus je haakt de halve stokjes op de achterzijde van je werk en dan zie je aan dit koordje. Uh, normaal gesproken de voorzijde zit het koordje altijd links en nu zit het aan de achterzijde doe je dus de twee um, halve vaste en ik moet die steek even zoeken dus je slaat deze over en je zet twee halve vaste in één steek je slaat deze over en je pakt de volgende en dit is toer 6 en als je nooit haakt dan denk je oeh, wow, ik weet niet of ik dit kan maar als je stokjes kan haken of halve vaste zijn dit dan kan je dit ook en dan heb je een heel ander resultaat dan alleen een deken met stokjes Je dus slaat deze over en je maakt twee halve vaste en zet de video gewoon even stop en haak dan lekker mee kijk wel eerst altijd even heel de video af altijd handiger, want dan zitten er soms toch wel foefjes in dat je denkt: Oh ja, als ik dat had geweten, het is echt wel uh, haaknaald nummer 9. Het is een flinke haaknaald, maar uh, het haakt eigenlijk heel goed weg. Want ik ga nu helemaal tot, tot het eind deze overslaan en dit haakje: dit is echt de achterzijde van het werk. En dit is nu de voorzijde van het werk. En ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd naar mensen die hem bijvoorbeeld op haaknaald 4. Uh, dat je dan ook wol met haaknaald nummer 3,5 of 4 pakt. En hoe het er dan uitziet. En dat je dan even een foto maakt. En anders stuur hem naar mij toe. Naar iedereen kan haken de foto. Of via Facebook of via Messenger of via instagram via een DM'etje, een direct mes, messenger dan uh, ja dan plaats ik die foto en dan zet ik de hashtags bij en dan komen al die foto's bij elkaar, nou dit was het einde van de zesde toer even kijken want ik moet wel natuurlijk op het einde de vaste of de halve vaste zetten halve vaste een halve half stokje want anders krijg je natuurlijk geen rechte zijkanten en je wil natuurlijk rechte zijkanten en um, ja toer 3 um, en 4 zijn elke keer hetzelfde dus toer 3 is toer 5 en toer 4 is toer 6 en dit is de juiste mooie kant uh, Nou, dit is weer de video van Iedereen kan haken. Ik hoop uh, ja, dat je het leuk vindt uh, dat ik video's maak. Uh, ik zou zeggen: ja, duimpjes omhoog, abonneren. En tot de volgende video. En dankjewel voor het kijken. Tot ziens.